Daar komt hij aan. Kim rare dingen doen. Nee, hey, wat doet hij nou? Dat is natuurlijk niet de bedoeling, heb je voor mij niet. Het thuisbewijs die andere bestuurder. Ik heb zijn kenteken gezien. Niet echt. Wow shit, waarom. Een... Oh die heeft een heel groot wapen. Politie, stoppen! Dus uit de volging negeren, stopteken maar... Ja. Alle mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD hiervaramor. Vandaag ga ik op pad met Kim. En uh, Kim gaat meteen de straat op naar een uh, poging tot uh, verkrachting. Uh, iets verderop hier. Uh, Prio 2 nog wel. Ik weet niet waarom. Code 2 is natuurlijk iets anders in Amerika dan in uh, Nederland. Uh, dus ik kan niet letterlijk nemen gaan van Code 2. Prio 2 maken en van code 3 Prio 1. Ja, dat zit allemaal net iets anders. Dan loopt er hier eentje wel uh, zonder al te veel kleding over straat. Hoi mevrouw, gaat alles goed? Agent Helm, een man probeerde me naar zijn auto te trekken en me te verkrachten. Heb je enkele informatie over, dit, over deze persoon? Uh, ja, hij reed in een witte orakel met nummerplaat. dat starten met 5, 6, uh, mama. Oké, okay, uh, ik zal hem proberen te vinden bij een gewond. Nee, ik wil gewoon naar huis. Kun je een taxi voor me bellen? Ja, dat kan ik. Uh, nummer 0. Er komt nu een taxi. En dan gaan we meteen die verdachte zoeken. Die taxi die rijdt hier nu ergens. Oh oh oh oh, oh. Nou, dat heb ik goed opgelost hoef ik uh, nauwelijks iets te pleuren. In ieder geval, uh, OC, uh, 1201, ik heb hier uh, eenmaal een kentekentje voor je. Uh, of in ieder geval een witte orakel, start met 5-6. Uh, begin met de uh, 5-6 mama en uh, die, uh, die willen wij graag aantreffen natuurlijk dus uh, of die even in de anpr kamer of zo kan worden gezet dat zou fijn zijn wachten we nu even af en als het goed is komt zo meteen wel de melding uh, binnen of in ieder geval de locatie en zo helemaal allemaal van de taxi natuurlijk maar goed we gaan hier uitkijken naar het voertuig mogelijk dat hij hier al langs rijdt kun weet niet hoe een orakel eruit ziet oké okay, die is snel snel op gegaan stap ze nou hier opeens uit moet ik weer gaan opletten tot ik dat niet oké okay. dit gaat een lange woorden denk ik. Voertuig is het aangetroffen en die zit al op de snelweg en die is al snelheid aan het maken. Uh, nu hebben we dit gezeik hier weer dat ik hier tussen moet en dat hier alles volle snelheid rijdt. En ik moet er toch even tussen mensen. Oh shit, ja helemaal fout dit weer. Nog we een linkerbaan en uh, even blauw erop. Ja, het gaat zo te zien ook dat we eigenlijk rechtdoor de snelweg dus nog verder mee. Of over. Ja, stop en, uh, stop en volgen gaat steeds aan uh, tijdens uh, als je blauw aanzet. Een klein foutje die blijkbaar in de ILS-file zit bij mij. Moet ik even aanpassen natuurlijk. We zijn het voertuig aan het um, naderen. Hij zou hier zo mogelijk links rijden, maar ik moet de Zulu erboven hangt, want ik heb wel een hele exacte locatie steeds. We rijden nu parallel oftewel hij rijdt hier nu links onder maar gezien wij sneller kunnen rijden op de snelweg ga ik hem hier tegemoet komen daar komt hij aan ja, dan moet ik wel eens naar achter hem gaan rijden om een stopteken te geven net zo even daar kunnen blijven staan, toch? Goedag. Hey. Voor mij een uh, identiteitskaart En uh, het liefst een rijbewijs dan meteen. Waar uh, kwam je zo eens vandaan? Dat gaat je niks aan, zegt hij. Uh, liggen de kleren op de passagiersstoel. Ja, blijkbaar wel. Ik kan het zelf niet zien, maar dat is wel een vraag. Uh, waarom liggen de kleren op de passagiersstoel? Dat is de pH van mijn vriendin, oké. Okay. Uh, en voor de verder vraag blijkbaar op de achterstoel ligt een uh, gescheurde kleding. Of ja, kleding die met geweld is afgetrokken, zeg maar. Uh, een heel raar antwoord. Maar even voor mij uitstappen. Je gaat geen rare dingen doen, want dan gaat Kim rare dingen doen nee wat doet hij nou laat de wapen vallen laat vallen handen omhoog houden kom op laat vallen je gaat niet naar mij richten kom op ik blijf schieten hoor ja zo nu hebben jullie ook eens je zin of ja niet echt je zin maar um, iemand zei me dat ik maar eens gewoon uh, Um, een keer moest schieten en dan kijken hoe die erop reageerde nou goed bij deze heb ik dat gedaan nu zie je wat er dus gebeurt hij blijft gewoon schieten en uiteindelijk ben ik bijna dood dus um, dit is terugkomend op het uh, op de video van een langere tijd terug waarin ik uh, vermeldde tot als iemand mij dan op mij begint schieten dat mensen het raar vonden dat ik terugschoot en meteen hem doodde en nu snappen jullie waarom ik meteen ook een heel magazijn bijna leeg want ik kan je zeggen, die gaat niet um, na één kogel in zijn been, gaat hij niet zeggen van oh sorry, ik, ga, ik zal niet meer schieten. Uh, en wel met gevolg dat ik bijna dood ben. Ik ga hem laten komen puur van mij en voor het slachtoffer. Voor die gaat redelijk van uh, ver moeten komen, dus die gaan we wel even dichterbij spannen door middel van deze. Knop. Uh, Alsjeblieft maar nu yo, he. staat hij geloof ik ergens in een dak ofzo. Oh, die gaat helemaal fout hè. Dank wel, uh, lief schat. Ja nu kan ik natuurlijk Chance met die uh, mannen, want nu ben ik een vrouw hè. Hey. Deze melding is ten einde. Goed werk. Uh, dankjewel. Begraafde wel. ondernemer, uh, uh, jij mag weer terug hoor. Of ah uh, <laughs> nu, nu blijft hij natuurlijk staan, want die dacht, uh, oh Kim zin met de chancen dan. Uh, kan ik ook wel even met haar gaan praten, maar geen interesse. Oeh, jullie gaan hier dit uh, absoluut niet doen. Jullie gaan daar blijven staan. En bij de stoppen. Dit gaan we niet doen. Hey, hey, oh, oh, oh stop eens even, stop eens even. Hé, hey, stoppen, stoppen. Hier komen, jij komen, staan blijven. Hoi. Hey. Waarom was je uh, een beetje aan het racen en of meer aan het opsteken? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. heb je van mij niet de thuisbewijs, die andere bestuurder. Ik heb zijn kenteken gezien. Niet echt. Wow, shit, waarom doe je dat nou? Waarom doe jij dat ook al? Waarom, waarom, Wat? Waarom? Ja, maar, maar meteen een foto van hem inderdaad. Uh, goeiedag schotel hé. Ah oh, die andere zijn door meteen. Ja laten we dan maar meteen.. Ah uh... oh, nee, die rijdt er door. Ik vind uh, een bijzondere zaak dit. Um, je rijdt door een uh, broccar heen, uh, beste meneer. Zonder kenteken. Hé, hey, die is voor mij. Uh, wat was het nou? Wat gebeurde er nou? Is dat, um, dat oh shit. Ja, nu vertrouw ik de, de, deze mensen niet meer. Maar wat dat dus was. Nou, ik ga hem nog even mee laten rijden. Even naar een betere locatie. Ik zag twee uh, auto's. Twee auto's op me af komen rijden. Naast elkaar. Waar dat hier niet kan. Ja met je stomme SUV. Laat gewoon die Audi even langs. Kneus. Ehm. Um. Ik zag ze op elkaar afrijden. Ik zag een middelvinger vanuit de Audi S5 of S7 of wat was het komen. Uh, en vervolgens um, nou, wil ik die meneer even aanspreken. En die trekt meteen een vuurwapen. Ja, dat is geen kenteken hier. Goed mevrouw. Ja, heel vaag. Ik weet niet wat met de kenteken anders. de hand is. Ik weet het wel, maar goed. Qua roleplay heeft ze gewoon geen kenteken. Goedemiddag. Goedemiddag. mevrouw, we van haar trekken in het systeem mevrouw oké okay, hé hey, even kijken dat kan natuurlijk niet vragen en ik kan er ook geen bekeuring voor geven dus ge zullen we zullen maar gewoon no license doen en dan wordt voet in beslag genomen uh, ja dat lijkt me maar even de beste optie ik wil schoten ik wil schoten ik wil schoten ik wil zeer zeker schoten Mevrouw, je mag bij deze niet verder rijden. Ik wil er nu in de auto blijven zitten. Uh, ik ga even afwachten wat hier aan de hand is. Ik kom niet zomaar afgerend. Maar ik wil nog steeds schoten. Wat rent hier? Oh, een Evers. Wow. Zo. Oh, die van heel groot wapen. Politie, stoppen. Dekking, zoek, dek, zoek, dek zoek, dek zoek. Oh kut! Sorry, die wil ik echt graag pakken. Maar ik dacht ik moet ook als stance erbij roepen. Maar ik had ook moeten schieten. Ik had gewoon dodelijk vuur meteen moeten toepassen. Bam bam bam bam Maar ja, dan hadden we net weer dat onderwerp wat we net wel hadden. Maar ik dacht ook oh, ik moet collega's erbij hebben. Dus ik bam bam bam bam. En toen schoot hij met die sniper en dat was best wel een grote sniper. En ja, dat was gewoon het einde van Kip. En alle collega's die komen hier in een z'n aangereden, hoor ik. hoe is wij gaan gewoon verder. Kijk eens, we zijn meteen weer terug in de stad. En uh, we leven weer. Ja het is uh, niet altijd... Uh, leven is niet een en al succes. Het kan ook wel eens uh, tegenstaan hebben. Oh, we hebben groen. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Stolen voertuig, uh, shit. Die komt hier nu ook langs rijden. Uh, Rijdt alstublieft prio 1. Pre 1, diefstal van een voertuig en het voertuig rijdt er inmiddels van door. Zit al in de achtervolging zo te zien. Ik weet niet of de collega's bij zitten. Laag staande zon, redelijk gevaarlijk. Voor de gat van... Een hond, hallo hond. Uit de volging uh, negeer een stopteken, mogelijk gestolen voertuig, graag wat uh, bosjes erbij. Eén collega vraagt om een assistentie. Hey, een oh, Audi. Rijt alsjeblieft Prio 1. Ondanks dat Audi van landelijke eenheid is, oftewel verkeerspolitie ook wel, uh, en dus eigenlijk leidend is, blijf ik leidend, want jij, jullie kennen het inmiddels wel, nee dit gaat niet werken, op het moment dat uh, de collega's, hey joh, dat collega's mij inhalen en ik dus achter hun blijf rijden, gaan ze zeg maar opeens weer snelheid inhouden, vlak voor mij. Voordeel van zo'n busje is wel dat je gewoon lekker wat stoeprandjes harder kunt nemen. Kan ook wel met Turan. In GTA natuurlijk. Maar als je over realisme praat kun je met een busje makkelijk hier zo overheen rijden dan met een Touran of een Audi. En nu ben je van mij uitstappen. Hier komen je kunt geen kant op. En ik heb een taser en die wil ik best wel gebruiken. Omhoog. Handen omhoog. Op je knieën. En liggen geen rare bewegingen maken er zit nog iemand in het voertuig nee toch niet waarom waarom zie ik dan twee rode bolletjes luister dus ik ga je boeien ik heb nog steeds de taser op je bakken staan en mijn collega ook vrouwenteam vrouwen power jee we hebben een Audi gesloopt en een T5 half yeah let's go ik ga een transportje deze kant. ik ga je fouilleren ja. Heb je wapens bij ofzo? Drugs andere dat dingen. 1250. Hier. Ja, ja, dat is gewoon hoor. Hij hey, blijft staan hier. Hé, hey, blijf staan een takel, ik Takel. Krijg een takelwagen voor dit ding. Hey, doe het allemaal even rustig. Hier stond toch een auto hè? Of ligt dat nou aan mij? ik. ik ik zag iets verdwijnen, ik weet alleen niet wat, joe joe, oei Oh die Audi gaat ontploffen denk ik Maar not my problem, oh die wordt gezocht uh, voor een inbraak, oh sorry mevrouw ik zou u iets te laten Rechts vrij, yo, gespot, hier even opletten, links niet vrij, laat links maar rijden, links wel vrij, rechts Die stopt voor mij, toppie man en laatste melding voor vandaag. Dat is iemand die wordt gezocht. Ja, je rijdt een soortje uit ja. Ja, die heeft natuurlijk wel officieel voorrang. Weet je, als je rijbewijs hebt, dan snap je ook wel tot er bepaalde plekken zijn. En nu zeg ik niet dat ik hier voorrang had moeten krijgen, maar wat ik wel probeer te zeggen is tot er bepaalde wegen zijn waar rechts dan wel voorrang heeft. En dat snap je waarschijnlijk alleen, jij ja, snapt, nu zegt iedereen, dat snap ik ook wel en ik heb geen rijbewijs. Maar snap je ook wel vooral als je een rijbewijs hebt, dat er soms wel een plek is, zoals hier bijvoorbeeld, hier rechts, misschien, nee dat is weer een kut voorbeeld, sorry. Um, ondanks dat rechts voor, voorrang heeft, is het soms wel eens handiger dat je zegt van rij maar. En ik heb hier in de straat een voorbeeld, van, want stel nou, er komt een auto van rechts, daarvoor moet je stoppen. Maar het gevolg is wel, als je auto dus van rechts naar jouw kant wordt komen, dus voor hem is dat naar links, dan staat die hele weg geblokkeerd omdat ik daar nog sta te wachten. Dus ondanks dat rechts voor hem heeft, zal rechts in 9 van de 10 gevallen zeggen, kom maar, want anders kom ik toch niet in die straat. Dat was daar ook wel een beetje, die had best wel even mij voor mogen laten gaan. Zo, je loopt op breed, Moet je niet doen. Goedag. We rijden even een zien. Ik wil even dat je de motor uitzet. Oh dat is weer... Waarom schiet iedereen fucking op Kim vandaag? Dat is een taser. We in crime scene. Hill. Police, Jezus Christus hey. zijn gelegd, nu boeite me niks meer tot ik eigenlijk maar één kogel had moeten lozen om te kijken wat het effect van die kogel was. Kim is boos. Oftewel ik ben boos. Zo zien dat hier eigenlijk weer een kat of een hond loopt over de straat die ik weer omver rijd, want dat willen we natuurlijk niet hebben. Dieren kunnen hier niks aan doen tot Kim boos is. Maar deze mevrouw wel. Jongen, jongen, jongen, waarom blokkeert iedereen mij natuurlijk vandaag? En waarom schiet iedereen op mij vandaag? Uh, waarom rij ik zo vandaag? Omdat ik een vrouw ben. Oh shit, nee, grapje, grapje. Vrouwen vrouw kan ook rijden hoor. Zeker weten van wel. Uh, maar dit zijn geloof ik gewoon aanslagen op Kim. Je kunt het wel aanslagen noemen. Toch? Een aanslag hoeft niet altijd te zijn wat we denken tot een aanslag is. Of hoe we het denken als je denkt aan Parijs of Brussel en zo. Uitstappen, kom op. Uitstappen nu, handen omhoog. Liggen. Oké, okay, niet liggen. Zo, lekker basic pick. Verdiend. Nu gaat ze weer opstaan. Op knieën. Heel goed. Jij ja, is goed voor mij. jij is goed voor mij. Ja, Hé, luisteren. Ze hebben aangehouden. Geen rare dingen doen. Verschijnlijk onder invloed, zo te zien. zijn naald... Uh, naald marks. Needle marks. Ja, dat is dus... De dingen die duiden erop dat ze drugs injecteerden of in ieder geval iets injecteerden in de armen, dat kan bijna alleen maar de drugs zijn tenzij je net hebt laten bloed prikken ofzo. Ja, ja, Waar is dat vuurwapen beste mevrouw? Want die uh... dus ik zet het even uit. Die pakken binnenkort ook weer eens. Dat is mooi. Of ik ga nog iets anders proberen. Uh, probeer te fixen, maar ik weet oprecht niet waar die auto vandaan komt, maar ik vind hem heel vet. Maar ik uh, zal uh, proberen te fixen, een uh, uh, paar dingen navragen bij mensen van hey, hoe, hoe komen jullie in die auto, kan ik die ook krijgen? Zo ja, dan zien jullie die wel bij de kamer. en zo nee, dan zien jullie die Ik ga nu meteen eens appen. Want uh, we gaan de video beëindigen. Zoals ik had gezegd. De laatste melding duurde wat langer misschien dan verwacht. Nee eigenlijk niet. Uh, ik denk dat we een mooie video rond hebben. Ik begon rond half en het is nu uh, half zes en het is nu half, uh, zes uur. Dus ik denk dat we wel weer een mooi video rond hebben. Ik jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, dat weet ik nog niet. Misschien niet meteen Kamar. Ook weer eens wat afwisseling. Misschien wat een roleplay. Misschien dat soort uh, zaken allemaal. Jullie zien vanzelf wel. Tot dan. Doei!